De gemeente berekent mijn WOZ-waarde niet goed. Kan ik dit nog veranderen? Dit is de klacht van de dag. Welkom, ik ben Mohamed Al-Hajri, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht over een verkeerd berekende WOZ-waarde. Een meneer belt ons, hij heeft een probleem met zijn gemeente. De WOZ-waarde van zijn woning is de afgelopen jaren niet altijd goed berekend. Maar de termijn om bezwaar in te dienen is al verlopen. En meneer doet een verzoek tot ambtshalve vermindering bij de gemeente. Dan kun je bezwaar maken tegen een uitspraak die maximaal vijf jaar geleden gedaan is. De gemeente verandert de WOZ-waarde, maar alleen tot de afgelopen drie jaar en niet vijf jaar. Daar is meneer het niet mee eens en schakelt de Nationale Ombudsman in. We bellen met de gemeente en we vragen ze waarom ze de WOZ-waarde van de afgelopen drie jaar hebben aangepast en niet de afgelopen vijf jaar. De gemeente belooft uit te zoeken wat ze gedaan hebben en of ze de regels goed toepassen. Dat blijkt niet het geval. De gemeente past alsnog de WOZ-waarde voor de afgelopen vijf jaar aan en geeft meneer het te veel betaalde bedrag terug. Wilt u de WOZ-waarde van uw huis controleren? Dat kan via het WOZ-waardeloket of via het taxatierapport van uw gemeente. Denkt u dat de gemeente een verkeerde WOZ-waarde hanteert, neem dan contact op met de gemeente. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Bent u het nog steeds niet eens met het besluit, dien dan een beroep in bij een rechter.